Dag dames en heren. Zonneschijn, maar ook stapelwolken. En regen, dat valt er vandaag nauwelijks. In het noorden is heel lokaal een spetterbuitje mogelijk. Ja, en we zien het hier achter mij in dit stadsparkje. Daar laat de natuur toch duidelijk zien dat er wel wat regenwater nodig is. Maar dat zit er de komende dagen niet aan te komen. Hoge drukgebieden bepalen namelijk het weerbeeld. En gebieden met bewolking waaruit ook wat regen valt. Ja. Eigenlijk nog ten noorden van wat we hier op de kaart zien, in het uiterste noorden van Europa. Bij ons dus heel veel zonneschijn, maar over het noorden van Nederland, daar schoven al wat meer wolken. En dat zien we vandaag ook terug. Wat meer bewolking tijdelijk, maar vannacht en ook morgen. Dan klaart het wederom goed op. De bewolking die morgen overtrekt is vooral sluierbewolking. Daar heeft de zon weinig last van. Ook woensdag is een zonnige dag. En ook richting de donderdag is er nog maar weinig bewolking zichtbaar in onze omgeving. Alles onder invloed van die hoge drukgebieden. Nou, vandaag dus wat meer bewolking in het noorden en deels midden van het land. Kan de zon echt wel even een tijdje afschermen. In het noorden is het niet helemaal uitgesloten dat er nog een heel licht buitje uitvalt. In het zuiden meer zonneschijn, daar zomerse temperaturen 25, misschien wel 26 graden. Terwijl op het uh, uiterste noorden van Nederland de temperatuur blijft steken op zo'n 21 of 22 graden. Vanavond begint de bewolking geleidelijk aan op te lossen en Begint het ook wel wat af te koelen. Toch is het zeker in het midden en zuiden nog lange tijd aangenaam. En vannacht dan kunnen in het noordoosten en oosten een paar misbanken ontstaan. Op de koudste plek zal het nog wel afkoelen tot een graad of 10. Aan zee is het minder fris. Morgen Veel zonneschijn in het hele land, een beetje sluipbewolking, maar daar komt de zon gewoon goed doorheen. Misschien in het noorden nog een paar kleine stapelwolken. Het wordt 23 graden in het Waddengebied dankzij de noordoostenwind die toch over wat kouder zeewater waait en 25 tot 28 graden in de rest van Nederland, met de temperatuur natuurlijk in Brabant en Limburg. Bij dat alles in de middag een bries uit noord- of noordoostelijke richting, kracht 2 tot 4. Ook langs de westkust komt in de loop van de middag een windkracht 4 te staan. Maar echt verkoeling zal dat ook daar niet brengen. Tot op de westkust is het morgen warm. Woensdag een vergelijkbaar weerbeeld. Heel veel zonneschijn, nauwelijks bewolking. Nog wat hogere temperaturen in het zuiden van Nederland wordt het zelfs tropisch warm met 30 of 31 graden. En de komende dagen gaat die temperatuur later in de week dus nog wat verder omhoog. En Dat betekent dat we uiteindelijk kunnen spreken over een hittegolf. Waarschijnlijk wordt dat in midden-Nederland op het weerstation De Beeld zaterdag genoteerd. Dat belooft dan de dertigste hittegolf te worden sinds 1901. Ja, en we zien het, ook in de rest van Nederland is het zonnig en droog en warm. Regen zit er de komende dagen niet aan te komen. Fijne dag verder.